the New York translation Daar zit je. Ja. Dat plekje, een nu? Ja, recht voor de wijk Ook <laughs> ja. de motor. Stoer kijk En kijk, mij. die parkeren we gewoon Hoe de bij je komen. Helemaal goed, We gaan we gelijk shoppen. Gratis, eens parkeren. Want ik zag in deze etalage een heel leuk shirtje. Maar we gaan eerst koffie drinken. Vanavond 8 of 5 guys in Utrecht. Nee. Ik heb er langs. Dan mag, dan kun je heel veel lopen. Oké, okay, die moeten moet ik hard sturen. Ik heb nog Wie heeft de route bedacht? Ik heb nog een biertje voor jou. 24 dollar hè. Twee biertjes. Nee, per biertje. Oh. Ik was 50 dollar. <laughs> nou, dat moeten we nog afwachten. Sushi bij een wc-gebouw in Amsterdam. Sven en, die zei oh, en dat is gebouw, dat voor een mooie. Dat gebouw, gebouw ken dat ik niet Dat is vast het Rijksmuseum. De wc-gebouw, hè? <laughs> Klets. Klet, jij bent een klet. Ik zag toch die torentjes tussen... Het... Nee, hij zag Ik zie wel het verschil tussen het wc-gebouw en het Rijksmuseum. Nee, ik... Ik hoop trouwens niet in te... dat er een belangrijk ding is. Want het zitten helemaal af te zeiken met het wc-gebouw. Ja, ik zie kijken. wel uh, duizend camera's er aanheden. Het wc-gebouw heeft geen duizend camera's. Dat is, dat is iemand jaren. Yeah. Ja, is gezellig. Die veer jaren. En achter ons, tussen ons doorkijken... Dit is het concertgebouw. En een Dave, hallo Dave. Mountain Dew. Motor Park. Het is precies wel weinig groen in Amsterdam. Oh cool, wat je raden. doen? Ja. Wacht, oh, even, jouw favoriete winkel. Overkom. Nee, helemaal niet, klets. Ik denk dat een van de ambtenaren door heeft gegeven van zorg dat ze het gezien hebben. Ja? Er mag geen fietser hier parkeren zonder dat hij een bord gezien heeft. Dat was denk ik de opdracht. Ah, Geweldig. <laughs>